Iedereen heeft recht op sport en bewegen. Sport en bewegen om samen plezier te maken. Bij een sportclub in een goede, veilige en gezonde sportomgeving. Heb je een vriend of zo? Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijke rendement. Sport en bewegen, vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekte verzuimdalen, dalen. Gemeente, ja, tijden, dat is fijn dat ik je ook geeft. Heeft bij de mij. de lampen zijn uitgevallen, ze de kunnen de niet dat Iedereen heeft recht op sportieve ontwikkeling. En daarin is de rol van de gemeente cruciaal. Sport en bewegen zijn een kost kost, maar van investering in een sterke en vitale maatschappij. Lokaal beleid, gericht op de kracht van sport en bewegen, is belangrijk. Sport en bewegen brengt iedereen samen. Het houdt onze samenleving gezond en weerbaar. Sport en bewegen maakt ons gelukkig. Laat de kracht van sport en bewegen horen op lokaal niveau. Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente.